Hey! Ik heb een nieuw product gespot, namelijk deze bloemkoolreist. En daar wil ik vandaag mee koken. Ik ga nu gewoon een voor vinden. Wat ga je maken? Kipcurry dus, met rijst. Met rijst. ik u helpen met koken? Ja, dat maakt. Ja? ja. Ik zal dat wel dragen. Ja, en nu moet ik daar alles uit halen. Ah ja. En dat we, we aan het En dan maar we gaan gewoon dat de ik eerste is dat ik gebruik. Eerst naar jou. Zo. Je moet daarop passen, hem? Ja. Zal ik het doen? Ja, mag. Jij mag mij filmen. Nee! Actie. Nee. Nee. Nee. De rijst erin doen? Ik heb er niet. Allee, we gaan nu een keer proeven, hè? Wat wil jij wensen? Wat je jij? Drink wij? Rode wij. Ik ga op school en laat dat schopen dat we smaak hebben. Pak maar. Ik heb er bij wij niet, hè. in onze humaniteit. Het is eigenlijk een beetje hip. Ik, ja. Hoeveel heb je die? Nee, Je weet al, dat het gezonder is dan andere bereik.